Rookvrij blijven doe je met hulp. Wat mooi. Hiervoor heb ik het gedaan. Voor jou ben ik gestopt met roken. Wat ben ik blij. Wendy en Steven zijn trotse ouders van baby Senna. Ze willen goed zorgen voor hun dochter. Aandacht, liefde, goed drinken en slapen zijn belangrijk voor Senna en een papa en mama die niet roken. Zo groeit Senna gezond op. Wendy en Steven hebben veel vragen. Hoe blijven we rookvrij op moeilijke momenten? Als we bijvoorbeeld stress of problemen hebben. En wat kunnen we doen zodat niemand rookt in de buurt van Senna? Wendy en Steven zorgen goed voor Senna. Het is een goed gevoel om vader en moeder te zijn. Het is ook nieuw, omdat er veel is veranderd. Senna slaapt veel. Ze wordt ook vaak wakker, overdag en s'nachts. Om te drinken of voor een nieuwe luier. Wendy en Steven knuffelen vaak met Senna. Als Senna huilt, wordt ze niet altijd stil. Wendy en Steven slapen minder goed. Ze voelen zich soms moe en gestrest. Door de korte nachten is Wendy vaker moe en gestrest. Ze wil minder stress hebben en beter voor zichzelf zorgen. Een goede moeder zorgt goed voor zichzelf, vindt Wendy. Daarom let Wendy erop dat ze goed eet en rust. Wanneer Senna slaapt, gaat ze ook even liggen. Hierdoor wordt de stress minder. En zo lukt het om niet te roken. Rookvrij blijven. Wendy en Steven willen dat Senna gezond opgroeit. Ze willen een goed voorbeeld zijn voor haar daarom roken ze niet. Dat is goed voor Senna's gezondheid. En voor hun eigen gezondheid. Wendy en Steven willen ook dat hun huis rookvrij is. Dan ademt Senna geen nicotine of teer in. Dit zijn stofjes in de sigaret die je niet ziet maar je wel ziek kunnen maken. Senna kan van deze stoffen gaan hoesten of een ontsteking krijgen in haar longen. Ze kan dan erg ziek worden of zelfs overlijden. Daarom willen Wendy en Steven dat Senna geen gevaarlijke stoffen binnenkrijgt. Ze willen voor altijd rookvrij blijven. En dat niemand in de buurt van Senna rookt. Een rookvrij huis. Wendy en Steven krijgen vaak bezoek. Dat vinden ze gezellig. Maar het bezoek rookt. Wendy en Steven willen niet dat er bij Senna wordt gerookt. Daarom vragen ze advies aan hun familie en vrienden. Samen hebben ze een regel gemaakt. Niemand rookt in het huis of in de auto. Wendy vond het eerst moeilijk om de regel aan vrienden en familie te vertellen. Daarom vertellen Steven en Wendy de regel vaak samen. Ze leggen uit waarom ze de regel hebben gemaakt. Iedereen weet nu dat je bij Wendy, Steven en Senna niet mag roken. Ze voelen zich goede en trotse ouders. Moeder zijn is soms zwaar. Wendy voelt zich goed nu ze niet meer rookt. Ze kan makkelijker ademhalen. Ze ruikt beter en proeft meer, waardoor het eten lekkerder smaakt. Ook heeft ze meer energie en een betere conditie. Wendy moet wennen aan mama zijn. Het is druk en ze heeft weinig tijd voor zichzelf. Daarom heeft Wendy soms stress. Het is dan moeilijk om niet te roken. Wendy wil hulp. Iemand die met haar praat. Iemand die haar helpt om niet weer te gaan roken. Hulp vragen. Wendy komt op het consultatiebureau. Ze denkt... Kan ik hier praten over rookvrij blijven? Vinden ze me een goede moeder? Ik wil een goede moeder zijn en niet weer gaan roken. Ik heb hulp nodig, want ik kan het niet alleen. Wendy vertelt aan Karen van het consultatiebureau dat ze graag rookvrij wil blijven. En dat ze het soms zwaar vindt om moeder te zijn. Karen zegt: Door hulp te vragen, zorg je goed voor jezelf en je baby. Het is normaal dat je het soms zwaar vindt. Het is belangrijk om tijd voor jezelf te maken. Wat vind jij leuk om te doen? Wat geeft jou rust? Een moment voor jezelf. Samen met haar moeder, Steven en Karen. Maakt Wendy een plan. Ze bedenken wat Wendy allemaal kan doen wanneer ze stress heeft, zodat ze er ook vrij blijft. Wendy schrijft de dingen op die haar stress geven en welke oplossingen ze heeft. Haar moeder wil vaker oppassen. Dan kan Wendy lekker een dagje ontspannen. Wendy gaat het doen. En Steven helpt haar. Een gesprek met een ander helpt ook, zoals met Karen of de huisarts. Zij willen Wendy graag helpen om rookvrij te blijven. Wat heb jij nodig om rookvrij te blijven? En wie kunnen jou steunen? De gevaarlijke stoffen in de rook gaan niet weg door het raam open te doen, de deur van de woonkamer dicht te doen, luchtverfrisser te spuiten. Wordt er gerookt in huis of in de auto, dan blijven de gevaarlijke stoffen, zoals nicotine en teer, in je huis of auto, ook als de rook al weg is. De gevaarlijke stoffen in de rook gaan ook niet weg door in een andere kamer te roken, de afzuigkap in de keuken aan te zetten, deo te spuiten of je tanden te poetsen. Deze gevaarlijke stoffen uit de sigaret blijven ook in je kleren zitten als je zelf rookt of als iemand anders in jouw buurt rookt. Bescherm je kind en jezelf door niet roken een rookvrij huis en een rookvrije auto.